Welkom terug bij alweer de vijfde les van de cursus Websites Bouwen. Deze les is iets moeilijker, we gaan het namelijk hebben over links. Links zijn stukjes tekst in de pagina die blauw en onderstreept zijn. Als je erop klikt, ga je naar een andere pagina. In deze les gaan we het hebben over interne, externe en enkel links. Interne links zijn links die linken naar dezelfde site, maar een andere pagina. Externe links zijn links die linken naar een andere website. En verder hebben we nog anchor links. Anchor links zijn links die verspringen binnen dezelfde pagina of op een andere pagina. Als laatste gaan we bezig met de linkdoel. De linkdoel bepaalt hoe een link geopend wordt. In hetzelfde tabblad of in een nieuw tabblad. Ik wens je heel veel succes met de vijfde les van deze cursus. En ik spreek je morgen.